Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSP BioV en More. En vandaag ga ik een pad met deze HV die pot 20 meter hoog is. Wat een mooi ding gemaakt door Lars Dabré en een paar anderen. En ik weet niet wie, sorry. Uh, ik weet niet voor wel dat hij de niet alleen aan heeft gewerkt. En ja, dan moet ik altijd verschuldigd blijven. Um, wie dan allemaal daar aan mee heeft gedaan. Omdat ik eigenlijk alleen dags ken. Maar zeker een shout-out iedereen. En ik denk uh, ik ook aan jullie. Uh, voor de mensen die hem ook hebben. Nou, in ieder geval blauw. Dat is allemaal niet zo bijzonder. Oranje. Uh, wat kun je er nou mee? Nou, rijden hè. Er dat, dat, komt een melding binnen. Maar nee, er komt toch geen melding binnen. Dat was gewoon een Tesla-alarm. Uh, stel, je zit in de auto en je stapt uit en je komt er niet meer in want dat had ik continu wat je dan doet is je zorgt dat je erin komt je saft hem en dan stap je uit en daarna kun je er weer poef inspringen dus dat ik denk dat mijn collega ook niet kan instappen zo te zien, maar dan maakt dat maakt allemaal niks uit als ik maar kan instappen, in en uit kan stappen hij is super groot maar ik geloof dat hij niet echt ook zo groot is ehm uh... Wat leuke toevoegingen allemaal. We zetten de tijden in ieder geval even gewoon op... Wat laten we doen, nacht nog. Op het moment dat je achteruit rijdt, gaat wat verlichting aan. Omheen, dat is in het echt ook zo. Uh, ja, sowieso heb je ook werkverlichting. Omheen. Uh, wat ik al zei, blauw, oranje en kaas, geloof ik niks dus laten we in ieder geval uh, de straat op gaan of de straat op gaan dat zeg je met lsp de je laten we even kijken of we meldingen krijgen dat is, ja, is wel een flinke grote we melding maar uh, dat is a namelijk een gebouw daar geloof ik recht boven Ambulance. de hv nu fyp en dat is toen een keer een vliegtuig ingevlogen en die melding krijg je dan. En dan moet je daar alles gaan blussen. Maar daar is een HV niet voor. Hij past alleen niet in de kazerne. Dus we laten het buiten staan. Uh, ja, die kunnen we aannemen. Preo 1 naar een ongeval... Ambulance arrived on scene. Nou, ze kunnen niet instappen. Maar niks uit. Of hij kan niet instappen. We gaan in ieder geval prio 1, die kant op. Uh. Ja, dat is even wennen zo'n bakbeest. Ik zet hem een standje zo. Pas als hij echt naast andere voertuigen staat, dan ga je pas zien hoe groot hij is. Kijk, dat is die taco jongen, dat is gewoon veel groter. Daarboven zou dus een ongeval zijn. In ieder geval een ongeval. daarachter is het gebeurd zo te zien met een tractor en aanhanger en nog iets oh. hier is de krafter, ambulance een mooie ding kijk nou jongen kijk nou die twee naast elkaar staan dan crafter is eerste tp want hij heeft groen aan heel goed krafter. even kijken wie heeft met wie een aanrijding gehad zo te zien deze wel ja hallo meneer zit u bekneld zitten jullie bekneld oh jij hebt ook een het is een kop geweest zo te zien en dan nog met die aanhanger die ik niet helemaal kan plaatsen waarschijnlijk station deertrekker er gewoon vandoor gereden hier wordt iemand gereden Maar wij pakken in ieder geval onze shit onze spullen nou, we gaan gewoon te halen, Mensen niet in paniek raken alsjeblieft. Niet in paniek raken. Stoppen allemaal. Zo. Oké, okay, het is niet echt een succes om de uit erin te halen, want dan krijg je tot die lijkwagen daadwerkelijk uiteen wordt gehaald door middel van een tweede lijkwagen die is nu weg nee daar is ze weer dus we gaan gewoon naar deze auto's knelt waar we gewoon wel voor de leuk de deur eruit oh ja nee dit is ook een succes ja Oops. goed weet je wat ik hier ga doen? ik ga retour kazerne want dit is allemaal uh, Nou, melding afgerond, uh, iedereen gered, uh, eind goed al goed. Attention all unit, we hebben een 5-alarm fire on Palomino Freeway. Code 3. Nee, HV ah, gaat oh, yeah. niet mee naar Attention oh. Attentional unit, we hebben een civilian in need of assistance. On Mirror Park Boulevard, respond code 3. Ja. Een Prio 1 dienstverlening, daar right kunnen we alleen ja. Right Roger dat. <laughs> Melding: uh, Oli-lek. Kwam binnen bij ons als uh, burger vraagt om hulp, Nou lijkt me een mooie dienstverlening, omschrijving. En het was uh, ja je snapt toch dat als een hv op je afkomt dat je niet echt op tijd kunt rennen en dat je naar rechts moet gaan of naar links dan maar in dat geval liever naar rechts en niet in dat dan zei ik weer naar rechts en dan gaan ze weer naar rechts terwijl ik bij deze wilde dat naar links bleef ook al verstaan ze me niet maar het principe dan oh nee toch ja we moeten dadelijk ook nog die bergen omhoog en lekker slalen hoor. Wat een nut heeft deze slagboom toch. ja, waarom ren je nou helemaal af vriend? waar ben je nou? nou hij rent gewoon helemaal weg okay. we can't lose another one. nou ik zie wel een beetje wat het probleem is een jetski op het droge dat dat is niet echt een combinatie waarvan je zegt van ja dat heeft nou echt succes Um, ja maar goed als je het dan toch wil doen dan uh, moeten wij maar weer komen zo te zien dus ik uh, zal het oplossen en hoe los ik het op Nou door middel van uh, waarschijnlijk gewoon een takelwagen maar even te vragen voor dat ding 10 4 copy dat a tow truck en route 2 a white boat on ja. maripark boulevard target vehicle license plate four, oh, N 4 6 en we stellen ze 72 ik Nou, hoe is het gegaan? Hij kwam hier zo omhoog daar zo, toen ging die daar omhoog, die vloog die zo de lucht in en toen landde die daar. Ik denk dat dat, uh, dat de vooa niets dus hoeft te komen, tot ik het gewoon heb opgelost. nee ik wil gewoon dat je instapt en blijft zitten Je moet gewoon gas geven voordat die überhaupt de kans krijgt om in te om uit te stappen ja daar had ik hem Shit. ja dit is alweer het einde van de video en dan zullen jullie denken van wat een uh, KUT video en dat snap ik wel er is alleen even niks aan te veranderen Um, ik, ik werk zelf wel volgens een klein schemaatje. Nou, dat schematje heb ik even niet op orde. Veel werken, uh, veel school ook, veel toetsen deze week bijvoorbeeld. En om nou te zeggen van, dan upload ik een andere video uh, in plaats van de HV-video. Nou, dan dacht ik weer van, ja, maar dan wordt weer zo'n ge ge gepuzzel. Uh, dus ik besloot gewoon om de twee meldingen die ik in de video had, niet de hele spannende meldingen, maar te houden. En dan korter video ervan te maken en dan uh, beloof dat ik binnenkort met de HV, anders in 5M. En dan maken we daar eens een uh, leuke video mee. Um, maar ik dacht in ieder geval dan hebben jullie wel een video. Wel gewoon volgens het schema. Alleen wat minder lang. En dan kun je boos om zijn. Ik kan er niks meer aan veranderen. Jullie kunnen niks meer aan veranderen. Maar ik geloof helemaal niet dat jullie echt boos zijn. En tot jullie alle begrip hebben. Want moet ik jullie meegeven? Ik merk altijd. Als ik ooit dus mijn excuses voor iets aanbied omdat de video minder lang is. Of omdat de video wat slechter is. Zie ik zoveel begrip van jullie. Dus vind ik tof om te zien. Uh, over, twee dagen, ja, over twee dagen een video met uh, de kamar in roleplay. Uh, met roleplay reality. Dus uh, dat zien jullie uh, over twee dagen. En voor nu bedankt voor het kijken. En uh, fijne avond, middag. Wat je ook wanneer je ook kijkt, nacht misschien wel ochtend. Weet ik het. Doei.